Wat krijg je als je de Concorde koopt? In de verpakking zit een folder en in die folder ligt een sheet waarop je ziet hoe je de katrol moet bevestigen. Eenmaal eraan hoeft hij er natuurlijk nooit meer af, maar je moet dat wel even in elkaar monteren. Aan de binnenkant van de folder, buiten dat er uh, relevante informatie op staat, zie je stapsgewijs hoe je het moet aanbinden. Dan het product zelf, je haalt er, de lieren er zelf uit, we hebben een leertje en twee karabijnen en natuurlijk de katrol. Deze zal ik als eerste gaan monteren en dan begin je met het haakje om de ring, dat is één en dat haakje schuif je terug, dan is hier een palletje. En dat schuif je ertussen, precies onder zeg maar het gaatje van de katrol, en met dit pinnetje zorg je dat je eigenlijk alles aan elkaar bevestigt. Kijk, zo zit hij eraan. Kijk, en de ring is van roestvrij staal, en de katrol die uh, heeft een eigenschap dat ook al komt er zand tussen, dat hij niet vastloopt. En je ziet hier ook, deze afwerking hè, maakt dat die verbinding mooi sterk is. En hier heb je het uiteinde, hebben we zo afgewerkt. Dat als je natuurlijk heel vaak door die katrol gaat, hè, dat, je, dat dat koord niet gaat rafelen, waardoor je hier eh, hinder vindt. Nou ja, dan zie je natuurlijk gewoon, dat zeg maar het heel mooi kan blijven lopen. Wat wel grappig is misschien om te vertellen is dat de grootte van de ring heel bepalend is. Dus maak je hem te groot, dan verschuift hij te snel. Maak je hem te klein, dan kan je mogelijk hinder ondervinden. Dus daar, dat is allemaal, hebben we allemaal goed uitgetest en goed uit doordacht. Je voelt ook dat als dit door mijn hand zou schieten, heel hard, dat er geen brand in je hand ontstaat. Dus dit is 100% katoen, mooi vlechtwerk. Twee karabijnen. Deze zijn van uh, mooie kwaliteit, hè, waardoor ze ook niet snel stuk gaan. En ze zijn toch licht genoeg, hè, waardoor je niet een hele zware uh, karabijn aan het bit of halster hebt hangen. En het leertje is van uh, mooi leer. moet je eigenlijk altijd even een beetje tegenovergesteld een klein beetje in vorm kneden, want dat is natuurlijk... Leer wat eventjes de juiste vorm moet krijgen. Als dat leertje niet helemaal meteen goed pakt, dan kan je het koord ook even dun trekken. Als hij natuurlijk aan het paard zit, kijk zie je, zo wordt hij ietsje smaller, totdat dat leertje moet zich natuurlijk even vormen en zetten, hij moet de juiste strakte eigenlijk hebben om het koord heen, dat het niet meteen wegschuift, maar dat het wel verschuifbaar is.